Toch niet weer een kaart of als deze keer van die onnuttige zaken. Ook geen sokken of ironische mokken Het zijn onnuttige zaken over wat er op een bonbon aan de zee. Ook toch liever een zelfgemaakt en, zelf en heerlijk feestdiner en neem nog wat meer. Pasta met San chardonnay, wie nog wat vlees met kroketjes Of druffelpuree, laat het smaken Dankzij de lezen laat smaken Voor een kleine prijs, laat het smaken Samen zijn, dat is wat telt